De maanden vlogen voorbij. Voor ze het wist, was het alweer een jaar geleden dat ze haar moeder is verloren. En dit hele avontuur is begonnen. Maar ze rouwt niet om haar moeder, ze rouwt alleen om de ex-vriendin's oma. So up from clave, fins 'em so frazzles mave, whips and flops, garby her some brave. Down we sippin' down, da da da up da da, da da da da da da da da da da da da da da da Ba da da da da da da da da da da da da da da da da We da da Zus besloot wel om even stil te staan bij de situatie. Als ze eraan terugdenkt, heeft ze dubbele gevoelens. Sus is er niet echt bij geweest, zo voelt ze zich aan de ene kant, en aan de andere kant voelt ze zoveel negatieve emoties. En zo schrijft ze nog eventjes door om alle negativiteiten uit haar hoofd te krijgen. Helaas leidde dit alleen maar tot één groot helpertuin. Suzanne zat er helemaal doorheen. En iedereen heeft haar in de steek gelaten. Haar enige vriendin, haar oude collega's. Ze had gewoon niemand meer, niet eens familie. Behalve Grim, dat was haar enige echte familie. Maar ook dat zou ook over zijn, op één moment. Wie va paré, va Sa va, va, vous, <laughs> vous, vous, vous,